Foto's man.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 I got blocked. dat is Ja, lieve rode en groene vrienden, echt fantastisch dat we met zoveel mensen bij deze Town Hall in Utrecht zijn. Ja, en aan die naam kun je wel afleiden dat het niet alleen een PvdA-bijeenkomst is. Ik zag op Twitter al wat consternatie over de term Town Hall. Uh, en volgens mij is het een compromis geworden omdat de PvdA niet zoveel met een meet-up had. Nou, ik denk dat dat de reden is dat ze een P van PvdA hebben gevraagd... die overigens ook lid is van GroenLinks... Um, om deze bijeenkomst voor jullie uh, aan elkaar te praten. Uh, desalniettemin, fantastisch om met zo'n grote linkse wolk... Uh, hier aanwezig te zijn. Ja. En ik vind het leuk om jullie ook een beetje te leren kennen. Dus even een paar vragen. Wie uh, komt er uit de provincie Utrecht? Zijn er ook mensen van buiten de provincie? Wauw, heel goed. Um, wie is er lid van uh, GroenLinks? P van de A. En uh, hebben we ook dubbelleden in ons midden? Heel goed, heel goed. Hey, fantastisch uh, dat jullie er zijn. Hey, en dan de campagne. Uh, we zitten allemaal in de eindsprint van de campagne. Uh, vandaag wordt in Utrecht de hele dag campagne gevoerd. Vanmiddag is de PvdA al uh, actief geweest. Huis aan huis, in zuilen, in rivierenwerk. Vanmiddag gaat uh, GroenLinks nog aan de bak. Als je het nou leuk vindt om mee te doen, ga dan even naar Julia, hè? In ieder geval naar, naar dat meisje in, in het rode t-shirt. Um, om je aan, de, aan te melden voor uh, kantwassen in Zuidwest. Weet je, en die één-op-één gesprekken, die doen ertoe. Ons uh, verhaal is relevanter dan ooit. Dus uh, weet je wat, we gaan de laatste dagen gaan we Utrecht, de provincie Utrecht, nog rood-groen kleuren. En geef je vooral daarop om, uh, om mee te doen vanmiddag. Ja, vandaag gaat het over de inzet van de PvdA en GroenLinks bij de Provinciale Staten, uh, het waterschap en de Eerste Kamer. We gaan één keer naar de stembus, we gaan twee keer stemmen, maar drie keer invloed. En uh, straks gaan uh, Jesse en Atje uitleggen waarom die linkse samenwerking uh, zo belangrijk is. Maar eerst gaan we horen wat onze lijsttrekkers in de provincie, Huip uh, van Essen en Hans Adriani uh, ons te vertellen hebben over het uh, verkiezingsmanifest dat zij hebben gesloten. Dus een... Uh, Hartelijk applaus voor Hans en Huijp. Dank jullie wel, dank jullie wel. Wat fantastisch om met zoveel partijgenoten en bevriende partijgenoten bij elkaar te zijn. Geweldig. Want volgens mij... Als er één ding is waar Nederland behoefte aan heeft, waar Utrecht behoefte aan heeft... dan is het politici die niet problemen vooruit blijven schuiven... Maar samen oplossen. En dat is precies wat we in Utrecht ook de afgelopen vier jaar hebben gedaan. Toen GroenLinks vier jaar geleden plotseling de grootste partij werd in de provincie Utrecht. Toen hebben we samen met de Partij van de Arbeid een groene, linkse, progressieve coalitie gesmeed. Samen met andere partijen. En die lijn, die lijn gaan we komende vier jaar doorzetten. En om dat te onderstrepen, hebben Hans en ik twee weken geleden hier in Overvecht... Een manifest gepresenteerd. Een manifest waarin we onze plannen voor Utrecht hebben samengevat. Het zijn groene plannen, linkse plannen waar wij samen achter staan. En ik noem een paar voorbeelden. Gisteren in Den Haag waren veel mensen verzameld om hun zorg te uiten over klimaatverandering. En hun zorgen zijn onze zorgen en hun strijd is onze strijd. APPLAUS Daarom, daarom gaan wij samen de energietransitie versnellen. We maken ruimte voor zon op dak, zon op land en ook wind op land waar het goed past. En we zorgen dat de revenuen daarvan, de opbrengsten daarvan, ten goede komen aan inwoners, aan energiecoöperaties. Zodat die een lage energierekening hebben. En bijvoorbeeld ook de isolatie van woningen kan worden versneld. Daar gaan we een fonds voor oprichten. Zodat ook de energieprijs voor iedereen weer, de energiekosten voor iedereen weer betaalbaar worden. We gaan de natuur versterken. We gaan natuurgebieden met elkaar verbinden. En we gaan ook, dat wordt een grote uitdaging, dat weten we allemaal, maar we gaan ook zorgen dat de landbouw gaat verduurzamen. Dat boeren niet langer afhankelijk zijn van, van, van banken die hun alsmaar opzwepen om nog meer en nog meer te produceren. Maar dat het weer teruggaat naar een landbouw die past bij de natuur. En evenwicht is met de natuur. En daar gaan wij boeren bij helpen. APPLAUS en als ik het dan heb over natuur, dan kan ik natuurlijk één ding niet onvermeld laten. Wij staan ervoor dat Amelis Weert niet wordt geasfalteerd. We hebben de afgelopen tien jaar de woningmarkt helemaal uit de hand laten lopen. En een bereikbaar thuis is voor bijna niemand meer bereikbaar. De GroenLinsche Partij van de Arbeid zeggen die 10.000 woningen per jaar in de provincie Utrecht, die moeten we nu ook echt een keer gaan halen. Maar daarvan moet 40% sociaal en 40% betaalbare koop zijn. Ja. We hebben een enorme achterstand in te halen en een betaalbaar thuis maken we zo weer bereikbaar voor iedereen. Maar als je die huis hebt, dan moeten ze ook bereikbaar zijn. En we zien dat in steeds minder dorpen nog een betrouwbare busverbinding is. En als je geen auto hebt, als je ouder wordt, als je afhankelijk bent van de bus om je familie te bezoeken... of de huisarts of de bibliotheek in het dorp verderop, dan moet je daarop kunnen rekenen. En daarom zeggen we in ieder dorp een betrouwbare busverbinding en gratis voor minima. Maar als Partij van de Arbeid en GroenLinks kijken we verder dan de klassieke taken van de provincie. Want uiteindelijk mogen we gaan waar we over gaan. En met de toenemende ongelijkheid die we zien in dit land vinden we dat we ons ook druk moeten maken over de positie op de arbeidsmarkt en op de positie van de mbo'ers. Daarom stellen we middelen beschikbaar als cofinanciering voor gemeenten om basisbanen te kunnen maken. Uh, maken we een plan voor het MBO, zodat de mbo'ers een stageplek en een baan kunnen vinden als ze klaar zijn... Ja, dat, dat doen we ook. Ik had er nog één. Er doen dit jaar 19 partijen mee aan de verkiezingen tijdens de Provinciale Staten. Het zijn er weer vier meer dan vorige keer. En ik merk dat mensen op straat het zat zijn, die eeuwige versplintering en de ruzie die we elkaar, me, met elkaar maken. Daarom zeggen GroenLinks en de Partij van de Arbeid, wij gaan niet voor de verdere scheiding, wij gaan voor wat ons bindt. Wij gaan samen voor een progressief en groen Utrecht. APPLAUS Ik zat al heel rustig even, ik wilde al iets zeggen tegen de buurman. Um, ja nee, dan is het... Uh, ik zit er met mijn telefoon onder mijn arm. <laughs> ja nee, dan is het nu tijd voor onze partijleiders uh, Jesse Klaver en Artje Kuiken. En vanavond zitten ze bij Pauw tegenover Mark Rutte en Edith Schippers bij het links- om, of rechts om debat. Maar gelukkig konden ze nog even tijd maken om ons uh, te vertellen waarom dat natuurlijk linksom moet zijn. En uh, tegen al die VVD'ers die misschien via de stream uh, meeluisteren, zou ik willen zeggen, let goed op, want misschien uh, introduceren ze nog wel een extra belasting of een mooi protest ergens. Um, een groot applaus voor Atje. vrolijk. Ja, ik zei, dat ben ik. Ik heb er zin in. Want ik voelde dat er iets aanstaande is wat we kunnen gaan veranderen. De koers van Nederland vanwege naar een links verhaal en ik voelde dat het belangrijk is en ik voelde me vandaag gesteund door alle jonge vrijwilligers die met ons mee waren op pad. En zij zijn niet alleen bezig met hun toekomst, zijn bezig met de toekomst voor alle mensen in Utrecht. En dat inspireert mij, omdat het laat zien dat als je niet alleen voor jezelf zorgt, maar ook voor elkaar zorgt, dat heel Nederland een stukje mooier kan worden. Ja. En het is belangrijk, omdat je niet alleen hier in Vaartse Rijn fijn wil wonen, maar ook in Zuilen. Dat is belangrijk omdat iedereen een lage energierekening wil en geen schimmels tot op je dak. Dat is belangrijk omdat we allemaal geloven in een mooi en groen Utrecht. En niet een asfalt die ons splijt. Yeah. <applaus> en daarom zijn we natuurlijk tegen de verbreding van de A27 bij Armedes En wij kunnen dit soort zaken regelen. Daar ben ik heel optimistisch over. Ik voel namelijk dat iedereen denkt, het is tijd voor een ander Nederland. Het is tijd voor een nieuwe koers. Het is genoeg geweest met een decennia lang rechtsrotbeleid. En dan kunnen we onze plannen realiseren gewoonweg omdat we van de grote bedrijven de grote vermogens, de vervuilende industrie... vragen om bij te dragen in een gezamenlijke toekomst voor ons iedereen. Waar iedereen een inkomen heeft waar hij van rond kan komen. Waar iedereen een betaalbaar huis heeft. Waar iedereen kan genieten van de natuur... zonder dat het ten kost gaat van die ander. En ik snap waarom een Mark Rutte zenuwachtig wordt voor ons. Zweethandjes... En denkt van, oh ja, dat linkse gevaar komt op ons af. En we gaan hem inderdaad wegblazen. Omdat wij wel optimistisch zijn over onze toekomst. Omdat wij geloven de jongere generaties zonder dat we de ouderen achterlaten. Omdat wij geloven dat natuur en een toekomst samen kunnen gaan. En dat je niet hoeft te, hangen, hoeft te blijven hangen in oude fossiele industrie. Maar dat je die toekomst vorm kan geven op het moment dat je er samen voor kiest. En dat is de keuze die voor ligt. En wij zijn klaar met een conservatief rechts kabinet van de VVD. En wij zijn er ook klaar mee dat rechts voortdurend denkt al oh, we doen het straks met onze rechtse vriendjes wel weer in de Eerste Kamer. Gaat niet gebeuren, want er gaat iets historisch plaatsvinden. Het kabinet gaat verliezen. Links wordt de grootste, en dan gaan we de koers van Nederland verleggen. En ik heb zin in het debat vanavond. Ik heb het zin om het te zeggen. Ik heb zin in woensdag, omdat ik weet, dan gaan we stemmen, dan gaan we het anders doen in Nederland en dat is pas het begin. En ik ben ook blij, want dit is de vierde Town Hall waar we nu staan en ik dacht van tevoren, dat is veel, maar dat is niet zo. Want elke Town Hall en elk, of het nou kleppen met kuiken en klaver vind ik ook prima, maar elke, elke meet-up Town Hall was tof. Waarom? Omdat we kritische vragen kregen. En daardoor gedwongen werden om nog beter na te denken. Omdat we geïnspireerd werden door jullie allemaal. Maar ook omdat ik het niet alleen hoefde te doen. Omdat we het samen konden doen, juist in een versplinterd landschap. Dat we de koppen bij elkaar steken, niet tegen elkaar afsteken. Het samen doen. En daarom wil ik het allergrootste applaus voor Jesse Klaver. APPLAUS Ik heb het idee dat jullie in een goede stemming zijn. Te... Heel goed, heel goed. Um, uh, deze morgen zag ik, uh, zag ik Mark Rutte reageren op de demonstraties van gisteren. Ik zag, wat ik gisteren zag was, een, was een, een concert. Ik geloof dat het de zevende van Beethoven was. Waarin mensen in alle rust probeerde aan te geven waarom ze zich zo ongelooflijk zorgen maken over het klimaat. En wat ik zou willen, is dat Mark Rutte, de boosheid die hij heeft over die demonstranten, 10% van die boosheid, als hij dat zou hebben, over waarom ons klimaat naar de knoppen gaat. Als hij maar 10% van die woede zou voelen, dan zouden die demonstranten daar helemaal niet hoeven te staan. Klimaatverandering is geen ver van ons bedshow. Vraag het maar aan die ondernemers in het zuiden van Limburg... die getroffen werden door de overstromingen. Vraag het verder weg aan de mensen in Pakistan... met de verschrikkelijke overstromingen. Vraag het aan, mensen, ook al aan de mensen in de Hoorn van Afrika... waar een verschrikkelijke hongersnood gaande is. Vraag het aan boeren in Nederland... die door de droogte hun oogsten in gevaar zien komen. Klimaatverandering is hier en nu. En als je dan ziet... Dat er nog steeds wordt gepoogd om klimaatbeleid uit te stellen, vooruit te duwen, Zeg ja, het komt nu niet helemaal uit. Jongens, ik doe dit werk al een hele tijd. Ik heb hoogconjunctuur meegemaakt, ik heb economische crisissen meegemaakt, ik heb zo zo meegemaakt. Ik zal je een geheimje vertellen, het is nooit tijd om klimaatverandering aan te pakken. Het is nooit tijd om de winsten van grote bedrijven te belasten. Het is nooit tijd om te zeggen, weet je wat wij gaan doen? Wij zorgen ervoor dat in Nederland helemaal niemand meer in armoede hoeft te leven. Omdat we een van de allerrijkste landen van de wereld zijn. Er is nooit tijd voor. Volgens rechts. Maar dat is waarom wij zijn gaan samenwerken met elkaar. Omdat ik voel dat er een verandering aanstaande is. En links heeft zich te lang uit elkaar laten spelen. En dat doen we deze verkiezingen niet. Te vaak, te vaak zijn de verschillen opgezocht, we proberen journalisten nu ook nog steeds. Vooral overal kijken waar we de verschillen kunnen vinden. We zijn het voor 95% zijn we het met elkaar eens. In plaats van de aandacht te geven aan al die puntjes, waar we het misschien net even anders denken. Wat ook waar is, hè. En dat is prima. We zijn twee clubs, we hebben ook andere ideeën over sommige. Onder... Dat is prima. Maar in plaats van die verschillen groter te maken, maken we de overeenkomsten groter. En doordat we dat doen, denk ik dat we in staat zijn om er eindelijk voor te zorgen dat er voor het eerst in twintig jaar weer een linksblok in de Senaat de grootste wordt. Ja. En daarom heb ik één wens voor jullie allemaal en, en zeker voor die kleine, voor die kleine daar. Het kleintjes daar. Gezellig. ...is dat woensdag die progressieve stem niet versplintert. Maar dat die samenkomt in één groene en sociale beweging voor verandering in Nederland. En dat we het voor elkaar krijgen om zoveel mogelijk mensen naar die stembus te krijgen. Om de Partij van de Arbeid en GroenLinks in die Eerste Kamer de grootste te maken. Want het maakt verschil. De afgelopen tijd, doordat wij samen optrokken, hebben we ervoor gezorgd dat we slechte zaken tegenhielden en dat we goede dingen realiseerden. We zorgden ervoor dat de bezuinigingen op de jeugdzorg werden tegengehouden en dat de AOW-ontkoppeling niet doorging. En we zorgden ervoor dat er een prijsplafond kwam. Het kabinet wilde het niet, het kon niet, het was onmogelijk, het was moeilijk, maar we deden het toch. En dat kwam doordat we samenwerken. Zeg tegen een politicus dat hij kort mag spreken en hij neemt de hele tijd. We gaan het hierbij laten, want zoals Adje het al zei, het allermooiste van deze bijeenkomsten is als je met elkaar het gesprek aangaat. En dat gaan we dan ook nu doen. Uh, de zaal is aan jullie. Wie wil de eerste? Nou, heel veel, dat scheelt. Deze mevrouw hier, ja. Ja, ze, oh kijk, heel goed. Het is fijn als u gaat staan, want dan kunnen de meeste mensen u ook zien. En als u geluk heeft, komt er een microfoon voor uw neus. Als u pech heeft, krijg je het tegen je hoofd aan. Maar dat is niks persoonlijks. Uh, persoonlijks nee. ja. Tenzij u te lang praat, dan doen ze dat nog wel eens. Ja, ja, ja. Ik, ik, jullie hebben net gesproken over de overeenkomsten en die zijn er heel veel. Ik wil toch even de aandacht voor de verschillen. En misschien wel met name omdat vanavond jullie in debat gaan met uh, onze grote uitdager, de VVD... En die zal uiteraard ook die verschillen die in de provincies tussen jullie bestaan, tussen PvdA en GroenLinks, zal die uit willen meten. Zo van, ja kijk eens, maar jullie zijn het niet altijd met elkaar eens over bijvoorbeeld bouwen in groene gebieden. Of uh, het, uh, het neerschieten van uh, ganzen in Noord-Holland. Of uh, Er zijn nog een aantal andere verschillen waar Partij van de Arbeid heel anders over denkt dan GroenLinks. Ik ben heel benieuwd wat jullie uh, standpunten daarin zijn over hoe die verschillen die er dan wel zijn, provinciaal, hoe we die gaan overbruggen. En hoe we daar vooral in het debat vanavond uh, geen, ruik, geen ruimte geven aan de VVD om daar weer een uh, spalt, ja. uh, twee spalt in te draaien. <lacht> ja. <hums> nou ja, ik moet altijd denken, ik ben altijd heel voorzichtig als je vogeltjes gaat neerschieten. <hums> ja. Moet je altijd voorzichtig mee zijn. Nee, alle gekheid op een stokje. Provinciale verschillen zijn er. En dat is ook logisch, ja. want het zijn twee verschillende partijen. Dat poetsen we ook niet uit. En zo zijn er ook verschillen tussen... Uh, in onze partij en zelfs in onze fractie. Uh, en dat mag er ook zijn, en dat gaan we ook niet wegpoetsen. Uh, en waar die verschillen er zijn, en we gaan samen een college, in, want dat gaan we doen. dan praat je met elkaar over waar vind je elkaar? Waar ben je het over eens? Wat wil je bereiken? Wat wil je realiseren? En dan worden die verschillen worden nog kleiner. En ik zou ook. Tegen het VVD willen zeggen, als jij zo druk bezig bent met onze verschillen... zou ik me wel wat meer druk maken over je eigen provinciegenoten... die zich met hand en tand verstitten tegen jouw stikstofbeleid. Maar het hele land is sluit komt te staan. Ja. Waardoor er geen betaalbaar huis meer komt, laat staan dat er überhaupt nog wordt gebouwd. Daar zou Mark Rutte zich druk over moeten maken. U kijkt mij aan, maar ik heb daar niks aan toe te voegen. Nee, ja, nee. Nee, nee dat is het mooie aan deze samenwerking. Ze heeft het fantastisch gezegd. Uh, we, gaan door. we gaan door. Ja, daarachter, de jongeman. En al was dat Heet niet zo, uh... dan knikte hij nog. Ja, ja. Dat is ook waar. Goedemiddag, mijn naam is Merzat. Ik ben 15 jaar oud. En mijn, um, ik heb bij natuurkunde een natuurwet geleerd. geleerd en die luidt als volgt. Wanneer, de rechts, wanneer het rechtse blok verdampt... Wordt de linkse wolk steeds groter. En... <applacht> maar voor dit verdampingsproces is het wel essentieel dat we de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 halen. <applacht> <applacht> en mijn vraag is nu: hoe willen jullie dit realiseren? Hij was ook mee van Van Ah ja, ja Ga jij maar. Ga nee, maar. Nou, um, uh, ik uh, ben blij dat we zo'n briljant natuurkundige uh, in, ja. ons, in, ons midden, in ons midden hebben. Uh, en uh, wij, zijn er, wij zijn er gewoon voor. We zijn er heel erg voor. En uh, de manier om dat te realiseren is ervoor te zorgen dat er een meerderheid voor komt. Die is er voorlopig nog niet. Uh, hoe groter wij worden, hoe, hoe makkelijker dat is. En wat ook zou helpen is als al die jongere organisaties uh, van die andere partijen, als die zich ook gaan roeren. Zodat er in die andere partijen toch ook meer, ja, dat het ook als een belangrijkere prioriteit wordt gezien. En het is des te belangrijker, dat stemrecht. Omdat je ziet dat de politiek kijkt zo vaak naar de korte termijn kijkt eigenlijk voortdurend naar hoe kunnen we op de korte termijn nog zoveel mogelijk winst maken. Kijk naar wat er in Groningen is gebeurd. Er is een goed rapport geschreven over een verschrikkelijke zaak. Dat er jarenlang gas naar boven is gepompt zonder te kijken naar de veiligheid voor de Groningers. Omdat de winst van de staat en de winst van ExxonMobil en Shell was veel belangrijker. En die lange termijn daar moet de overheid veel meer naar gaan kijken en dan helpt er ook... Als jongeren, die daar veel meer oog voor hebben, als die ook mee mogen stemmen. Dus we zijn daarvoor, we proberen daar meerderheden voor te zoeken. Maar we zijn, in alle eerlijkheid, daar zijn we nog niet. Maar het ligt niet in ons. Oké. Okay. APPLAUS hoe... Woensdag zijn verkiezingen. Kijk, het, dat is het hele idee van meerderheden. Woensdag zijn verkiezingen en dan is het van het grootste belang dat we zorgen dat wij zo groot mogelijk worden. Dat andere partijen die dit ook vinden, dat ik hoop dat ze ook winnen, dan komt die meerderheid dichterbij. En dan is het dan ons vakwerk straks, in uh, het vakman, vakmanschap in, in de Kamer, om die meerderheden te smeden. Maar vooralsnog is het er verre van, en Ja, dat kunnen we wel niet leuk vinden, maar dan moeten we groter worden. Ja. Yes, meneer. U mag even, even wachten. En, en, ja, nee, u mag gaan staan, maar tot de microfoon bij u is. Excuus. Ik zal duidelijker zijn. Acht, momentje nog, momentje, want u, u wordt niet gehoord. Kort hè, ja. ja ik ben Vrito Roncassen uit Utrecht. En ik had een vraag. Ik zou mijn dochter hier ook meegenomen hebben van 19 jaar. Maar toen zei ik: Er zitten alleen maar oude lullen en oude dames hier. Dus ik zeg: Blijf maar thuis. Maar nu ik de jongeren hier zie, dan had ik, had, ik, had, ik, had ik haar mee, wel meegenomen. Ja. Ik had uh, alleen maar één vraag. En ik heb twee jongens die zijn afgestudeerd. En uh, die, heb, die kunnen geen huis kopen, ook niet te huren. Ze zitten gewoon thuis. En ik heb een dochter die studeert op het MBO voor medische verpleegkundigen. Die kan heel moeilijk een stageplek vinden. Dus ik als vader, ik heb zelf een probleem. Ik heb jaren voor PVDA gestemd. Gaan jullie nou eens een keer zorgen dat de kinderen hier in Nederland, vooral het MBO, een stageplek kunnen krijgen. En dat de kinderen die afgestudeerd zijn ook aan een huis kunnen komen? Dat is mijn wens voordat ik naar boven ga. Ach, gelukkig duurt dat laatste nog even. Ja. Uh, maar het is een hele uh, terechte vraag. Hier in Utrecht wordt er heel hard aan gewerkt om heel veel stageplaatsen te regelen. Uh, vanuit voor alle scholen, zeker mbo-scholieren. Uh, en natuurlijk niet alleen door zelf het goede voorbeeld te geven... maar ook bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid... voor onze toekomstige generaties. En u zegt het zelf al... Uh, MBO op het terrein van uh, medische hulpverlening. Nou, als er nou iets essentieel is voor de komende jaren, is het dat. Uh, dus dat lijkt me heel logisch. Dan uw eerste vraag is ging over betaalbaar wonen. En ik denk dat dat heel essentieel is. Je kunt wel bouwen, maar als het niet betaalbaar is, heb je er uiteindelijk niks aan. Um... Huh. Sorry. <laughs> ik ben blij dat je zo enthousiast bent. <laughs> Uh, en dat kun je op verschillende manieren doen. Wij zeggen in ieder geval, bouw meer sociale huur. Want dan weet je zeker dat de prijs die je dan betaalt... in ieder geval in de buurt komt van wat mensen zich... Kunnen leiden. Zorg ervoor dat heel veel wijken in Utrecht die nu in handen zijn van particuliere huurders, dat je dwingt dat die ook die prijzen omlaag gaan. Want het is belachelijk wat ze daar vragen voor wat je krijgt. Het zorgt ervoor dat we woningcoöperaties ook mogelijk maken via allerlei constructies om ook betaalbaar uh, te wonen. Want niet alleen bouwen is belangrijk, maar vooral betaalbaar wonen is belangrijk. Uh, en zorg ervoor dat mensen nu ook met hoge rekeningen worden geconfronteerd. Ik, kan, ik stop hierna, want hier kan ik eindeloos over doorgaan. Huren bevriezen, hebben we er voorstellen voor gedaan. We hebben gezegd, doe toch korting, omdat zoveel woningen nog zo slecht geïsoleerd zijn. En ook nog een hoge energierekening hebben. Zorg dat je grondspeculatie aanpakt, zodat de woningen niet onnodig duurd worden. Dat zijn allemaal voorstellen die wij samen hebben gedaan. Waarvan de VVD voortdurend heeft gezegd, ik wil het niet. Zij kijken neer op huurders, zij snappen niet wat betaalbaar wonen is. En dat is precies het verschil wat wij na 15 maart kunnen maken. En daarom het zo belangrijk is dat we de grootste worden. De kern is heel... woningbezit in Nederland nationaliseren. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Als we u nu de beurt gaan geven, dan gaat iedereen straks schillen. Dus beloven jullie dat jullie dat niet doen? Ja, dan krijgt deze meneer, mag dan even iets zeggen. Oké, ja, we daar akkoord op? Oké, oké, ja, gaat u maar meneer. Ik heb gezegd... de microfoon, dus u kunt... Ja. Ik tracht het te zeggen dat je in Nederland het woningbezit gewoon moet nationaliseren. En dat je de grond in publiek eigendom moet brengen. Dat is iets wat volgens mij GroenLinks en PvdA kan binden. En dat zou tot een overeenstemming zijn, hè? iets wat gelijkgezinde overzetten. Dat is de enige oplossing. Alle andere dingen zullen niet werken. Um. Ik, dat weet ik niet zeker of alle andere dingen niet zullen werken, in alle eerlijkheid. Kijk, weet je wat de kern is van wat de Partij van de Arbeid en GroenLinks, of het nou over wonen gaat trouwens, of over de zorg, of over de arbeidsmarkt, of over al die andere zaken, waar wij rechts, lijnrecht tegenover de VVD en eigenlijk de hele rechtse wolk staan, is dat wij marktwerking willen terugdringen. En dat is de kern van wat er op de woningmarkt moet gebeuren. Als je denkt... kijk. Als je, als je denkt dat wonen een markt is, dan betekent het dat je eraan moet verdienen. En dat betekent dus dat investeerders proberen te optimaliseren hoeveel geld ze kunnen verdienen met het bouwen van woningen. En dan proberen ze de huren zo hoog mogelijk op te drijven. Dat is trouwens ook gestimuleerd. Hè? Het was Stef Blok, die reisde de hele wereld rond en die zei, ja maar we hebben het fantastisch gelijk. ik was in Singapore. En toen zeiden al die investeerders tegen mij, die waren heel enthousiast, want ik heb ervoor gezorgd dat we de huren gewoon kunnen verhogen. Dat is nou precies waar wij tegen strijden. En die marktwerking die heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is. En dat geldt ook voor het openbaar vervoer waar je over sprak... Dus het gaat niet alleen over de woningbouw die stuk is gemaakt, doordat we de markt volledig... En dat is nog iets anders dan dat alles in overheidshanden zou moeten zijn. Want een dictatuur van de markt is net zo erg als een dictatuur van de overheid. Het gaat over de juiste balans. En die marktwerking terugdringen in de woningbouw is net zo belangrijk als de marktwerking terugdringen in het openbaar vervoer. Zodat provincies de keuze hebben, doen we het zelf of besteden we het uit? Ja. Uh, hiervoor en dan, dan, dan daarna achter. Oh, heeft het met dit te maken? Nou, dat mag. Gaan we eerst naar die. Ja. Jij daar, met, de, de, de, daar. Jij met het rode shirt naar het uh, groene shirt. Alsjeblieft, alsjeblieft. Uh, nou, ik vraag me af wat is er mogelijk om uh, te doen aan al die leegstand van heel veel uh. oude woningen. En dan denk ik van, ik vind dat verschrikkelijk. Ja. In dat zijn echt een aantal prachtige huizen die, worden, die staan te verpauperen Of er zitten migranten in, maar het is, het is allemaal niet wat, wat klopt. Dat kunnen ze niet onteigenen of wat, wat is daar aan te doen? Want dat vind ik heel onrechtvaardig. Verschillende dingen. Je kunt een zelfbewoningsplicht invoeren. Je kunt een opknapplicht invoeren. Uh, je kunt ook dwingen. Oh, nou, dat geeft wat meer. Dus dat zijn twee dingen die je uh, kunnen. En maar het belangrijkste is dat je het in ieder geval je aantrekt. Je dat is... Ja. Ja, maar je moet er wel voor zorgen. Dat vraagt dus die, precies die politieke keuzes. Kijk, als jij denkt, het interesseert me niet wat er in het pand gebeurt. Of wie dan weer van uh, tijdelijke contractjes naar tijdelijke contractjes daar zitten. Maar als je echt geeft om je buurtje... Als je echt geeft om betaalbaarheid, als je echt wil dat het anders kan... dan zoek je naar mee wegen om dit mogelijk uh, te maken. En dit zijn dan slechts twee. Er zijn vast meer voorbeelden die je kan doen. Maar het begint ermee dat je denkt, hé, hey, dit wil ik niet. Zo, dit accepteer ik niet en ik kies voor een andere route. En als dan Partij van Arbeid en GroenLinks ook heel staat... in staat om heel creatief te zijn, uh, om het goed op te lossen... want niets wever destijds al in gelul kun je niet wonen... Nee, we werden, en een krotje is nog nooit mooi geweest. We werden, we werden, net, uh, we werden net uitgedaagd om, uh, om nog iets over belastingen te zeggen. Hè? Of, of de VVD op leegstand. Ja. Want je kunnen wel zo... En ten eerste wou ik zeggen dat het een heel applaus... die eigenlijk mogelijk, nou ja, mogelijk, sowieso heel groot gaat worden, namelijk de BBB. En van in bijna de helft van de provincies zullen ze waarschijnlijk de grootste worden. En met zoveel macht zullen ze waarschijnlijk ook heel veel mogelijkheid hebben... om stikstofplannen, stikstofbeleid, klimaatplannen allemaal terug te draaien. En daarbij vraag ik aan GroenLinks en aan PVDA, um, maken jullie daar zorgen over en hebben jullie... Um, Plannen voor als uh, BBB een grote muur gaat worden, uh, tegen uh, die eigenlijk ja. al die. tegenhouden? Um, we gaan. zetten om ervoor te zorgen dat de sociale beweging. die dit voorkomt. Uh, en het betekent een hele grote. voor onze. om. Te, te formeren uh, die niet op de rem gaan staan belangrijkste, ook hier geldt weer, want daar weer de vraag hoe ga je de verkiezingen winnen. Zorgen dat we zo groot mogelijk worden. Dat is de enige garantie tegen een sterk BBB. BBB gaat heel groot worden, maar de beste garantie uh, om ervoor te zorgen dat ze het niet voor het zeggen krijgen, is als wij zo sterk mogelijk worden. Uh, dat is het. Eigenlijk. En je zorg, is, je, zorg is, je zorg is heel terecht. En dat geldt zowel provinciaal, maar bedenk eens wat er, wat er kan gebeuren als in de Eerste Kamer eh, rechts een meerderheid zou krijgen. En wat voor plannen er dan allemaal tegengehouden zouden kunnen worden. Ja, daar moet je niet aan denken. En daarom is het gewoon nog een paar dagen, moet je er ook niet aan denken. Moet het een belangrijke motivatie zijn om te campaignen. En om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen naar die stembus krijgen. En dat we zo groot, groot mogelijk worden. Halle. Maar helder is... Helder is er in ieder geval wel, wij willen dat de grote vervuilers betalen. Wij willen dat vastgoed niet boven verhuurders gaat. Wij willen dat winsten eerlijk worden gedeeld. En dat is niet de agenda van BBB, dat is niet de agenda van de VVD, dat is niet de agenda van Ja 21 en alle andere... Iedereen die wat anders wil in het land, die wel wil dat er betaalbaar gebouwd wordt, die wel... Of groenlinks. Dankjewel. Hallo allemaal, mijn naam is. Een beetje, dan weet jullie dat. Uh, mijn vraag is. Voor mij Mijn of haar Lot. Er zijn. mensen die gewoon strijden tegen hun. Het is Lot, dus zeg maar. Hoe betrek je de meest kwetsbare. beperkingen? Bij de zaken die van direct en indirect in, in, in, in, uh, spelen. Ook in deze verkiezingen. Da Dankjewel. En het is best wel. Verrechters moeilijk vaak. He, want het is vaak makkelijk om over mensen te praten, met mensen, samen dingen. Uh, en Tim Sjongers, die ken jij wellicht wel of niet, maar dat is onze directeur van ons wetenschappelijke uh, enorme armoede. En dan zijn er beleidsmedewerkers of ambtenaren die zitten dan in een provinciehuis. Of in een... Hoe gaan we... Mensen die nu in... Armoede... Omdat je het zelf je het niet helemaal snapt of omdat je het zelf niet hebt uh, meegemaakt. En daarom is het zo belangrijk dat wat je doet, dat je ervaring ook als mensen het zelf spannend vinden, maar het gesprek samen aangaat om te kijken wat je bedacht samenbrengt, dat het ook past en dat het ook zo uitpakt als je zelf uh, had uh, bedoeld. En dat is denk ik een les uh, voor ons allemaal, maar ook een les voor mensen die we zitten. Of misschien. Uh, gezondheidsproblemen hebben. of zelf maar moeilijk hebben gehad. spreek je ook uit. En zorg dat is wel Hier drie, maar je. spreken met. heel je, je hebt je hand het hoogste. Ja. Dus uh, ja, je moet toch op de een of andere Okay. Um, we zeggen nu als partij uh, dat wij niet willen gaan bezuinigen, maar ik ben het daar niet mee eens. Want er is één sector waar we 7,5 miljard ja, kunnen bezuinigen. Nee. En iedereen die gisteren op de A12 stond, ik was er ook bij, uh, iedereen die gisteren op de A12 stond, die weet dat. En uh, mijn vraag aan jullie concreet is, als wij de grootste worden in de Eerste Kamer, gaan die subsidies dan eindelijk een keertje godverdomme weg? Okay. Actie, actie, actie. Daar kan ik een, een lang antwoord op geven of een kort antwoord. En het korte antwoord is ja. ja. <ple Oscillen> Kijk, het is. Als je, het is de op klaarlichte dag. We moeten noemen fossiele subsidies. Er wordt gewoon bijvoorbeeld een groot bedrijf als. De, de, een van de grootste uh, olieraffinaderijen op. Die zit hier. In is. En iedereen hier die betaalt energiebelasting, als je thuis aanzet of kookt of warmwaterbelasting, in Europa betaalt jaarlijks anderhalf miljard euro naartoe. Anderhalf miljard euro. Die betalen dus geen belasting. Ze hebben 36 miljard winst gemaakt. Om maar even te schetsen. Hoe krankzinnig het is dat daar nog steeds vervuiling wordt gesubsidieerd. Dus ja, dat zal een van de zaken zijn waar we het allereerste korte metten mee willen maken. Omdat het slecht is voor het klimaat. Maar het geld dat we dat kunnen we voor die OV-lijnen. Om de zorg beter te maken. Dus als het bij elkaar komt, dan is het wel hier. Goedendag, mijn naam is Bulent Isik. Hey Bulent. Hi. <grijpte> Van Ik iedereen moesten worden, maar je moet altijd een plan B. De partij... over... Hoe gaan we dat doen? Dus we hebben ook tegen Lilian Marainis. Joh, we hebben een gezamenlijke... Uh, ...de rechtse partijen, de versplintering, groot werk samen. En want als je wacht, dan kom je nergens. We zijn gestart. We gaan het in ieder geval eerst samen doen. Maar als andere partijen uiteindelijk willen aanstaan, vraag. Want hoe groter links wordt, hoe meer we het met partijen samen doen... ...hoe krachtiger we zullen zijn. Dus in ons zal het niet liggen. Ja, ja, eerlijk zullen we al. Hoi, mijn naam is Florian, ik ben 20 jaar oud en ik vind dat sociaal en klimaatthema hand in hand gaan. Effectieve maatregelen ook allebei moeten aanpakken. En ja, volgens mij, en ik denk ook volgens de leider hier, is een ja, universeel, universeel basisinkomen heel belangrijk daarvoor. En wat wij ervan vinden, maar hoe kunnen we mensen buiten ja, de PVDA en de GroenLinks eh, daarvan overtuigen? jouw als rijk ook krijgen. Ja, ja. Dit is jouw favoriete onderwerp. Ja. <laughs> uh, kijk, ik heb niks tegen een basisinkomen, maar het moet vooral doen wat het doet. Als een basisinkomen er eigenlijk voor zorgt dat de, dat de mensen juist minder inkomen hebben. Of dat we denken nou laat me zitten want we hoeven niks meer met jou. Dan heeft het het tegenovergestelde effect. Dus laat ik het op een andere manier aanfietsen. Ik wil gewoon dat iedereen fatsoenlijk rond kan komen. En of je nou werkt of op een andere manier een inkomen hebt. Of je nou mantelzorger bent uh, of, uh, of vrijwilliger. Het maakt me niet zo heel veel uit. Een fatsoenlijk inkomen hoort erbij. Mensen moeten niet afhankelijk zijn van allerlei regelingen. Uh, je moet niet de angst hebben dat je allerlei dingen weer terug, terug moet vragen. Je moet niet de angst hebben of je iets wel aan kan vragen of het dan wel goed gaat. En als we dat systeem nog hebben, hebben we nog heel veel werk te zetten. En of dat nou precies een basisinkomen is of net wat anders. Ik denk dat dat niet zo uh, relevant is. Dus ik ga met alle liefde ook de komende maanden dat gesprek verder aan. Met zowel de leden van GroenLinks als Partij van de Arbeid om te kijken hoe het doet. Maar dat iedereen, maar dan ook echt iedereen een fatsoenlijk inkomen verdient. Om gewoon rond te komen. Dat je huis mee kan betalen. Waarmee je de verwarming aan kan zetten, waar je gewoon een beetje gelukkig kunt leven, daar zijn we het 100% over eens. Ja, ja. ja de achter. Ja, we moeten deze kant ook bedienen, <lacht> jongens, want die zitten dicht bij de deur. Dus als we daar niet mensen ook een vraag geven, dan lopen ze weg. Ja. En heel achter ook? Ja, ja check. Hi. Um, sorry, even. Ga maar even, even. staan. Ik weet dat je lang bent, maar we gaan het toch doen. <laughs> met de mensen achter mij. Nee. Um, goed, ik geloof, wat was het? 27 of 28 september vorig jaar is er in de Tweede Kamer gedebatteerd... over de nieuwe transwet. Um, sindsdien, niks meer gehoord. Totale radiostilte. Weet nog steeds niet of die is aangenomen of niet. Niks over te horen. Wat gaat er gebeuren met de transzorg voor in Nederland? Wanneer gaan we transmensen eindelijk de kans geven... om zelf te bepalen wat hun lot wordt? We hadden het er net al over dat je... We willen dat mensen zelf... ...waar ik me grote zorgen over maak, dat is de transzorg. Dus we kunnen het allemaal wel goed regelen ook in de wet, maar op dit moment zijn de wachtlijsten zo ongelooflijk lang in Nederland. Veel langer dan op heel veel andere plaatsen in Europa, waardoor we mensen onnodig lang uh, ja, laten wachten. En uh, dat vraagt dus grote prioriteit. Ook daarvoor is de Eerste Kamer van groot belang. Namelijk als daar een conservatieve meerderheid is, kan ik je één ding vertellen, dan komt het er nooit. Uh, en daarom is het echt van belang dat er een progressieve meerderheid is in die Eerste Kamer. En daarom doen die verkiezingen ook over dit onderwerp er ontzettend toe aankomende woensdag. Hier, uh, hier, uh. Doe, doet jouw microfoon het nog? Doet hij het nog? Je, doet deze het nog? Ja? Ik hou vast. Ja. Hallo, mijn naam is... Geef me staan. Hallo, mijn naam is Sobias. Uh, ik ben twee uur geleden bij het woonprotest in Amsterdam. En ik heb daar geleerd dat we in Nederland vroeger een heel goed pressiemiddel hadden tegen leegstand. En dat is kraken. En ja. Ik vraag me af, ik vraag me af uh, zijn GroenLinks en PvdA bereid om het beleid dat de VVD heeft gevoerd om dat ongedaan te maken en kraken weer mogelijk te maken? Want ik ben daar tot de conclusie gekomen dat niet leegstand als een is, uh, sorry, <laughs> nee, jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja. Dat die kraken asociaal is, maar ja, de leegstand asociaal ja. is. Ja. Ja. Okay. Dankjewel voor je vraag, ook goed even, want anders zat je alleen maar uh, <laughs> tegen deze kant uh, aan uh, te kijken. Weet je, het is toch eigenlijk wel van de zotte als je een oppressiemiddel nodig zou moeten zou hebben... zoals Kraak om gewoon te regelen wat in ons land gewoon fatsoenlijk geregeld zou moeten hebben. Dus ik zou veel liever dat wij als linkse partijen gewoon straks het grootste zijn. Zodat we een sociaal woningbeleid kunnen voeren. Waar huren gewoon betaalbaar zijn, waar je rechten hebt. Waar je niet elk jaar door de huisbaas er geknikkerd kan worden. Maar dat je gewoon de zekerheid hebt van een vast contract. Waar we de huren fors omlaag brengen en allerlei huizen... Met name in de armste wijken, de laagste inkomens, fors gaan isoleren. Uh, weet je, uh, en Gekraakt wordt er toch wel, maar ik vind dat wij vooral moeten zorgen dat we de politieke middelen in handen hebben. Om ervoor te zorgen dat kraken niet nodig is. Het uh, demonstreren doe je op het moment dat je je verzet tegen een overheid die niet goed voor je zorgt. Dat zien we bij de klimaatbeweging, dat zien we bij de woonprotesten, dat zien we op allerlei andere terreinen. Maar dat is een laatste redmiddel als politici het niet zien. Wij zien het wel. Wij We weten wel wat er nodig is. En je vindt ons aan je zijde met allemaal wetgevingen die ervoor zorgt dat kraken niet nodig hoeft te zijn. En het zal nooit het antwoord zijn, helemaal waar je blij van wordt. Maar... Ja, de meneer met de barret. Ja, ja. De meneer met de barret. Er komt iemand aan. Maar deze jongen stond ook al een tijd. Het is leuk dat jullie zoveel vragen hebben. En jij bent de volgende. Ah, Oké. Okay. Ja. Goedemiddag, ik ben Wim Kruis. Ik heb vanmorgen gekeken naar Rutte. Ik heb vanmorgen gekeken naar het Buitenhof. Ik ben benieuwd of jullie dat ook hebben gezien, dat is vraag 1. En ik heb Rutte even gevolgd, maar die man is alleen maar voor zichzelf bezig. Jullie, jullie worden in principe allemaal gekleineerd... En ik hoop dat jullie vanavond aan hem vragen of hij het niet vergeet en of hij ook niet moe is. <lacht> Kijk, ik, ik heb uh, Rutte wel, heb, dat heb ik uh, tot mij genomen. Het zijn betere zondagochtend uh, bestedingen te bedenken. Um, maar wat opvallend is, is dat voor iemand die al 13 jaar, uh, de partij die al 13 jaar de grootste is... Alleen maar weten mappen naar alles en iedereen wie schuld het is. En dat is precies de modus operandi van de VVD. En daar zijn wij volstrekt niet van onder de indruk. Maar dat zal je vanavond ook wel zien in het debat. We gaan het debat vol aan om aan te geven waar de verantwoordelijkheid ligt van de VVD de afgelopen jaren. En uh, of die het nou voor zichzelf doet uh, of niet. Ze doen in ieder geval het verkeerde. Uh, en dat is eigenlijk waar het misgaat. Uh, en uh, ik, vind het, nou ja, ik vind het heel exemplarisch als je ziet... Uh, ik noemde het over de demonstraties. Als je vooral maar boos zit te zijn over de mensen die daar demonstreren, maar je niet boos maakt over klimaatverandering, zou ik zeggen: dan heb je prioriteiten niet op orde. Applaus. Ja. En misschien mag ik nog één ding toevoegen: <laughs> ik, ik kan er tien, maar ik doe er één. We hebben Rutte, ik heb vanochtend Rutte nog niet gezien, waar ik niet zoveel zin in Want ik zie hem vanavond al. <lacht> maar ik heb vrijdag nog wel even naar de persconferentie gekeken. Daar zei hij weer: Sorry. Gezien? Maar niet over het leed wat de Groningers is aangedaan, niet over het feit dat er een ereschuld is. Niet over het feit dat de overheid zo gruwelijk gefaald heeft. maar omdat hij niet hard genoeg sorry had gezegd in eerste aanleg. En dat is Ruud ten volle uit. En dat gelooft echt niemand meer. We gaan nog even naar daar. Nee, hier oh, nee, weer ja. <laughs> Uh, ik heb eigenlijk een hele simpele vraag. Uh, er is hier al heel veel gezegd over uh, van de markt halen uh, van dingen uh, tegen de marktwerking. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd uh, hoe de PvdA ernaar kijkt dat ze in het verleden eigenlijk alle sociale voorzieningen aan de markt hebben verbatst. Ik voel me weer helemaal thuis. Ten eerste denk ik niet dat dat helemaal waar is. Aangezien we zoveel opgebouwd hebben in dit land om trots op te zijn. Dat is onmogelijk om allemaal af te breken. Maar het zou flauw zijn om te zeggen dat we in het verleden ook niet verkeerde keuzes hebben gemaakt. Te veel dingen zijn aan de markt overgelaten. Niet alleen door onze partij, maar het is wel gebeurd. En daar hebben we op verschillende momenten, in verschillende rondes... En op heel veel manieren, sorry voor gezegd. Maar mensen hebben niets aan mijn sorry, als ik vervolgens niet in staat ben om andere keuzes te maken. Ja. Te laten zien dat het mijn menings is en het verschil te maken, dat doe ik gisteren. Denk aan het energieplafond waar we heel hard voor hebben geknokt. Dat doe ik morgen. En dat doe ik overmorgen net zolang tot we de grootste zijn... En alles wat misschien ooit scheef is gegroeid, recht te kunnen trekken. Dank u wel. Ja, daar achterin. Um, Jullie zeiden het al, na 13 jaar v VVD is het vertrouwen in de overheid ontzettend diep. En als je de rapporten over Groningen of de toeslagenaffaire leest, dan snap je ook heel goed waarom. Er is eindeloos sorry gezegd en de overheid zit zo vast dat het niet eens meer lukt om een normaal herstel uit te voeren. Ik ben zo benieuwd als Link straks de grootste wordt en de koers verlegd is. Wat voor overheid hebben we straks met hm. z'n allen? Mooie vraag. Allereerst een overheid die uitgaat van vertrouwen. Uh, en om dat te illustreren. Um, ik geloof dat het 2017 was en toen sprak ik uh, Erik Wiebes. Die was toen uh, verantwoordelijk voor het, uh, voor het gasdossier. En... Um, uh, toen was net de hele hersteloperatie stopgezet. En we vroegen, maar, maar waarom dan? Ja, stel je voor dat, ze, dat we Groningers daar misschien wel meer krijgen dan waar ze recht op hebben. En dat is exemplarisch voor ook hoe er naar de toeslagen wordt gekeken. Stel je voor dat ze iets krijgen waar ze geen recht op hebben. En daar zit een beeld achter van mensen die alles doen om zichzelf maar te verrijken. Om zoveel mogelijk naar zichzelf toe te trekken. Dat is een overheid die uitgaat van wantrouwen. Dus hoe ziet onze overheid eruit? Een overheid die uitgaat van vertrouwen. Betekent ook dat daar dingen misgaan. En dat we daarvoor zullen staan. Maar ik heb duizend keer liever dat we misschien iets te veel betalen. Of dat er iets misgaat dan dat we mensen jarenlang in de penari laten zitten. En vooral dat we mensen zo lang laten procederen. Eén procedure is voldoende. Hè? We zien het ook, de VVD bijvoorbeeld, op het, je ziet het ook op het migratiedossier. Dus bij de IND, ze zeggen, ja, er wordt zoveel geprocedeerd. En dat komt allemaal door die vluchtelingen. Nee, het is de overheid die iedere keer weer in beroep gaat. Ook, hè. Dus wat je ziet is een, een overheid die heeft er gewoon... Er zit een businessmodel bijna achter om maar in beroep te blijven gedaan. Of het nou de Groningers zijn of de mensen uit het toeslagenschandaal. Of mensen die bij de IND komen. Daar moeten we gewoon eens mee kappen. Uitgaan van het beste van mensen. En simpele regelingen. En dat is iets waar links zichzelf ook en waar ik ook kritisch naar onszelf kijkt. We hebben zo vaak geprobeerd zo super pietje precies iedereen zijn geld te geven want stel je nou toch voor een overheid moet er voor iedereen zijn. En dat betekent dat we een sociale zekerheid hebben en een, en een, wel, een, een welvaartsstaat die gewoon zaken voor iedereen goed regelt. Gewoon goed onderwijs voor iedereen. Gewoon goed openbaar vervoer voor iedereen. Gewoon goede huisvesting voor iedereen. Gewoon alles goed geregeld. En de manier waarop we dat betalen, ja, daar hebben jullie vast nog nooit van gehoord het is echt heel uniek. Belastingen. Ja. En dat is volgens mij hoe je aan een overheid kan bouwen die er wel is voor mensen. Ik zie nog een regenboog. Goede voorzieningen. De Partij van de Arbeid heeft een tijdje terug in de Tweede Kamer besloten... om de huren voor mensen die het wat moeilijk hebben met geld te verlagen. Dat is bij mij gebeurd... Maar het kwam erop neer dat ik uiteindelijk... omdat in de gemeente uh, met de belastingen die ik moet betalen naar de gemeente toe... bleek mijn, uh, nut, mijn betalingscapaciteit omhoog te gaan. Ik ben er 125 euro per jaar op achteruit gegaan. Dus uh, hoe is die koppeling van de tweede, wat er in de Tweede Kamer besloten wordt... naar het provinciale gemeentelijke van uh, hoe komt dat? Er wordt dus niet doorberekend. Niet automatisch... En dat is ook precies de verschillen die er zijn in, uh, ja. op landelijk, regionaal. Ja, het... Wacht even, wacht even, wacht even, wacht, wacht, pak even de microfoon. Wacht even. Ik vind het raar dat er dus ergens besloten wordt om mensen dus beter te laten zijn. En uiteindelijk uh, helpt het dus niet. Kan je iets meer context geven om het te begrijpen? OZB of de... Bij de gemeentelijke, nou nee, de huur werd verlaagd. Ja? Omdat ik een wat hoger huur had. En er ah, werd besloten, dat, in de Tweede Kamer was dat, werd besloten door twee partijen van... Hey, uh, die huren moeten wat omlaag. Hebben die mensen dat beter. Maar uiteindelijk. Ik ging mijn gemeentelijke belastingen weer aanvragen. Of met een kwijtschelding aanvragen. En toen kwam. Ja, ja, is de ja, dan is het hups bam, Dan is het. Uh, Oké okay, ik snap, Hoe uh, zit dat? Ik snap. Nee je kwijt. Ja. Ik, kreeg toch, ik heb gebeld naar de dit Tweede is, Kamer. De Tweede ik, Kamerlid. En die zegt. van Ja dan moet je bij de gemeente zijn. Maar zei, jullie hebben dat besloten. Dit is, dit is precies het punt waar ik het net over had. Omdat alles zo buitengewoon inkomensafhankelijk is gemaakt. Is het zo complex geworden. Dat je dit soort uh, zaken krijgt. En dat zou niet mogen gebeuren. Maar in het systeem zoals dat er nu is, zoals we het nu hebben opgetuigd, is dit het geval. Omdat er allerlei regelingen bij gemeentes zijn, waar, we ook, hè, waar je ook niet precies weet van, en dan werken dit soort zaken in elkaar door. En daarom strijden wij ervoor om voor te zorgen dat dit soort zaken niet meer kunnen gebeuren. En ik vind het verschrikkelijk meneer, dat het bij u wel is gebeurd. Want dit is... Als ik belasting moet betalen, omdat mijn inkomen goed is is dat prima, want we moeten allemaal belasting betalen... en zo werkt de samenleving. Maar dit zijn regeltjes die dus... Uh, want daarvoor had ik wel dus ja. recht op kwijtschelding en opeens bam weg. Ja, daar moet mijn hele uh, de huishouding op. Nee, in, uh... Maar het, het slaat nergens op. Sorry, het hele punt is, u heeft gelijk. Ja. Dit slaat nergens op en het versterkt het punt wat ik zojuist maakte daarover in wat voor overheid geloof je. Een overheid die ervoor zorgt dat er, die er voor iedereen is. En dat de regelingen die er zijn niet zo ingewikkeld zijn dat het allemaal op elkaar inwerkt. Zo kan ik er nog wel een geven. In de zorg bijvoorbeeld zie je heel vaak dat als mensen de afgelopen tijd moesten natuurlijk heel veel extra diensten worden gedraaid. En als mensen extra diensten draaien, dan verdienen ze net iets meer. En wat gebeurt er dan? Dan verliezen ze toeslagen. Dus dan hebben ze meer gewerkt om onze zorg overeind te houden. En vervolgens hebben ze netto minder overgehouden. Dat is het krankzinnige van hoe we het nu in Nederland hebben georganiseerd. En uw punt onderstreept dat helemaal. Dat zou niet mogen gebeuren. En dat is precies wat wij willen veranderen in dit land. Ja, hier. Mag ik nog? Of, oh kijk hier. Hi, ik ben Laura. Oh. Ik ben 29 jaar en ik benoem even mijn leeftijd omdat ik uh, behoor tot de pechgeneratie. Ik heb een studieschuld en ik uh, ben deze studieschuld aangegaan onder bepaalde voorwaarden. En een van die voorwaarden was dat de studieschuld niet mee zou worden gerekend bij het aangaan van een hypotheek. De rente zou niet worden verhoogd, et cetera. Allemaal niet gebeurd. Um, de compensatie die we nu gaan krijgen vind ik zeer minimaal, dus ik vraag me af hoe de PvdA en GroenLinks hier naar kijkt. Eerst maar even door te zeggen dat het leenstelsel waar jullie mee zijn geconfronteerd dat het niet zo had gemoeten. Uh, en dat valt ons ook aan te rekenen. Ja. Nee, dat is het eerlijk. Dat is, dat mag je ook niet meer zeggen. Uh, dat is het oprechte verhaal. <lacht> Twee. Zijn wij gelukkig met de manier waarop het kabinet het nu heeft opgelost? Nee. Uh, ten eerste omdat je inderdaad met de gevolgen van je schuld wordt uh, geconfronteerd... en de compensatie uh, te mager is. Dus dit, dit zal ook niet het laatste uh, stuk van dit uh, verhaal zijn. Maar daarmee, heb ik, maar daarmee heb ik ook nog niet een helemaal rond antwoord op jouw terechte vraag... die hem veel meer zit denk ik, in de zorgen voor je toekomst... Wat betekent dit of ik een wel of niet een huis kan vinden en kan kopen? Hoe gaat het met aflossen? Ga ik het allemaal uh, bolwerken? En als de, rest nou zo makkelijk, als de rest wat simpeler was, namelijk een betaalbaar huis, goed inkomen, zekerheid voor de toekomst, dan kon je dit erbij hebben. Maar omdat dat er allemaal niet is, maakt het het extra uh, lastig. Dus laten we, mijn belofte is in ieder geval, onze belofte is dat we op al die randvoorwaarden voor een leuk leven, dat wij ons maximaal inzetten en dat wij ook niet... Stoppen met nadenken hoe we deze pechgeneratie nog beter uh, kunnen helpen. Hier nog. Goedendag, mijn naam is Liro Lucas en uh, ik werk bij de FNV en uh, we zijn op dit moment heel erg. We zijn op dit moment heel erg bezig. Maar uh, een tijdje terug uh, had ik een gesprek met een collega en ik dacht van, ...hé, hey, zou het misschien niet een goed idee zijn om te zorgen dat er een soort uh, automatische correctieve uh, uh, situatie kan zijn op het moment dat uh, de inflatie omhoog gaat. En oh ja. dan ook de minimumloon omhoog gaat. Dat het gewoon automatisch gebeurt. Zodat we niet telkens de straat op moeten gaan om te halen wat wij recht op hebben. Ja, dat is een heel goed idee. Ja, dat is een buitengewoon goed idee om dat te doen. Uh, en je zou eigenlijk willen dat het minimumloon... Hè, dat, dat, dat, wat, wat, Zoals het nu gaat, minimumloon is gekoppeld aan de CAO-lonen. En dat is over het algemeen prima, tenzij de inflatie hoger is, zoals nu het geval is. En wat je wil is een bodem inbouwen. En dat is eigenlijk nog redelijk eenvoudig. Um, want ja, je, dat is de, wetstechnisch gezien redelijk eenvoudig. Uh, je zorgt ervoor dat de minimumloon altijd wordt aangepast met de laatste inflatiecijfers. Uh, dat is het minimum. Mocht het CAO-loon meer stijgen dan de inflatie, dan volg je het CAO-loon. Maar daarmee zorg je ervoor dat er uh, in ieder geval de vakbond moet blijven knokken voor hogere lonen. Maar dan is in ieder geval het niveau van Van je dat moet doen al een stuk hoger. Okay. Dank. En laten we, er, uh, laten we er in ieder geval voor zorgen dat het stijgen aan de top, de bonussen, dat dat in ieder geval niet ondergebreidel doorgaat. Want die hebben nog nooit onder enige vorm van inflatie of uh, lastendruk uh, geleden. En dat kan natuurlijk niet meer. Kijk. Ik, eh, we moeten nu... We moeten nu, uh, uh, die gaan, nu dan gaan we daar naar achteren. Ja. Dag. Je hebt er hard voor geknokt. Ja. We komen straks. Ja, er zijn ook nog mensen, we zijn hier nog wel even, dan kan ik misschien nog even uh, bilateraal. Ja. volgens mij bij de leiding Jesse, ik was, uh, en Arsje trouwens, hallo. Um, ik was net zoals Jona gisteren ook op de A12 in Den Haag. Um, en nou ja, dat zijn twee heel inspirerende dagen op rij, dat en eerste. Um, maar voor de zoveelste keer in korte tijd ben ik enorm geschrokken van het optreden van de Nederlandse politie. Um, ditmaal was het het geval dat er een waterkanon werd ingezet op demonstranten die zich daarna niet konden verwijderen, waardoor zij onderkoeld zijn geraakt. Eerder is het het geval geweest dat er sprake is geweest van systematisch racisme binnen de politie, ook bij de politie Rotterdam, dat er grof geweld wordt gebruikt bij woonprotesten, bij klimaatprotesten en dat de politie zich wel heeft uitgesproken dat er binnen de politie sympathie heerst tegenover de boeren en dat ze daar dus vanzelfsprekend minder hard op ingrijpen. Wanneer gaan wij als GroenLinks en PvdA erkennen dat er een systematisch probleem is met de Nederlandse politie en gaan we daar ons hart tegen uitspreken? Mm. Nou, twee zaken. Eén... We... Over de problemen bij de politie zijn we altijd al heel helder. De documentaire die er is geweest over het racisme binnen de politie. en ook de politievakbonden. hebben zich hier heel duidelijk over, heel duidelijk over afgesproken. Um, ik ben in mijn leven net te vaak met de politie in aanraking gekomen. Dit klinkt heel raar. Uh, <lacht> ik ben in mijn leven heel vaak met ze mee geweest. en heb het werk van politieagenten van dichtbij uh, mogen, mogen zien. En op het moment dat het uh, heel spannend wordt, dan rennen wij meestal weg en rennen zij ergens naartoe. En dat betekent dat de manier waarop ik over de politie probeer te praten, uh, besef dat daar ook, dat gaat over individuele dienders. Die zich proberen ook in zo'n organisatie staande te houden en het juiste te doen. En ik ben geen politieagent zelf tegengekomen waarvan ik denk, nou, die proberen er echt een potje van te maken. Dat wil niet zeggen dat er niet van alles mis is in de wijze waarop de politie opereert. En op die zaken, daar spreken wij ook de minister voortdurend op aan. Mijn collega Corinne, uh, die doet dat voortdurend, Songol, doet dat voortdurend. Om in ieder, iedere keer erop te wijzen, daar waar sprake is van institutioneel racisme, daar bovenop te zitten. Daar waar het de schijn heeft, dat er met twee maten wordt gemeten tussen verschillende demonstranten... Dan stellen we daar vragen over. Het moment dat we denken dat het demonstratierecht wordt ingeperkt op een wijze die niet past bij onze democratie. Dan zitten we daarbovenop. En dat mag je absoluut van ons verwachten. Maar wat je ook van mij mag verwachten is dat ik altijd oog blijf houden voor die individuele politieagent. Die onder extreem moeilijke omstandigheden uh, probeert keuzes te maken. En het is vaak het lokale gezag dat besluit op welke manier er wordt ingezet. En ik hoop dat je die nuance die ik daarin probeer aan te brengen. Ik hoop dat je dat, dat begrijpt. Want, uh, en voor ieder die dat niet doet, zou ik willen zeggen. Er is een prachtige voorstelling gemaakt over politieagenten. Uh, uh, en ik ben even de naam kwijt, maar ik zal zorgen dat, je het, uh, dat ik het... Uh, wat zei je? Nee, er is een prachtige voorstelling gemaakt en dat ging eigenlijk over... Dat was niet de naam, maakt niet uit. Maar dat laat zien uh, over voor wat, voor enorme problemen zij, met wat voor enorme problemen zij te maken hebben. En dat je s ochtends een kind moet redden wat is aangereden uh, door een inparkerende auto. Dat je smiddags dus naar een, een overval moet en dan s'avonds naar een huiselijke ruzie. Dat je de huid wordt volgescholden en dat dat met alle tekorten die er nu zijn bij de politie, wat dat voor stress oplevert. En dat is waar ik nog het allerboost over ben, tot slot. Die posters van de VVD. De politie moet beter georganiseerd zijn dan de, misdraad, dan de georganiseerde misdaad. Schaam je diep. Jarenlang de minister van Justitie leven. Schaam je diep. Jullie wilden... De VVD, de VVD, wilde, de VVD wilde tegen alle adviezen in... justitie en veiligheid bij elkaar brengen. De politie moest weg bij binnenlandse zaken. De problemen zijn enorm. De basisteams worden leeggetrokken. Het is echt schandalig wat de VVD met de politie heeft gedaan. Dus daar gaan we echt helemaal looser op. Yes. Dit was de laatste. Jongens, ik zie nog allemaal... Dit was de laatste. Mag er nog één? Oh, deze, dan naar deze meneer. Nee, deze meneer zat ook oh. al heel lang. Jullie zijn heel activistisch in wie je allemaal aanwijst. We gaan nu naar deze meneer. En solidair met elkaar. <laughs> Mijn naam is Ruud Braker. Ik heb een huurwoning en jullie hebben het over betaalbaar huren en uh, inkomensverbetering. Ik denk dat als je de huren gaat verlagen voor de mensen die huursubsidie ontvangen tot aan wat ze normaal betalen zonder de huurtoeslag, dat je het geld dat je dan overhoudt als staat kunt ver, begrijpen, be, gebruiken als belastingverlaging voor de 6% meer Nederlanders die het zo verdomd moeilijk hebben. Uh, ja en nee. En uh, uh, uh, waarom zeg ik ja en nee? Een paar dingen. Wat mij stoort aan de VVD is dat zij neerkijken op uh, wijken waar veel sociale huurwoningen zijn. Ja. Oh, dat zij noem, <gacht> zij noemden de achterstandswijken. De pauperwijken. Dat zeiden ze nog net niet, maar dat dachten ze wel aan, want het is niet voor het eerst namelijk. Wethouders van de VVD hebben dat ook gedaan... En ik weet nog dat Klaas Dijkhoff het verstandig vond om een postcode roos in te voeren voor uh, achterstandswijk, omdat daar de grootste criminaliteit zou zijn. Dus er zit een patroon in. Terwijl ik denk, sociaal huren zou de standaard moeten zijn. Dat zou de norm moeten zijn. En de leraar en de verpleegkundige zit nu boven die sociale huur. Terwijl ik denk, waarom eigenlijk? Lekker bikkelhard. Rondkomen is voor heel veel gezinnen moeilijk. Door de stijgende kosten, de stijgende energierekening... zouden we dat niet meer verbreden, moeten verbreden in plaats van verkleinen. Want wonen is immers een recht. Ja. Dus ik zou mensen niet willen verjagen... maar juist willen verleiden om samen veel meer op veel meer plekken in de stad te wonen. Dat het geen eenheidsworst is, maar een gezelligheidsgebeuren... Dat slaat nergens op wat ik zeg, maar je snapt best wat ik bedoel. Dat zal mijn droom een ideaal uh, zijn. Lijkt me veel beter. Dan als we denken van, joh, jij hoort daar en jij hoort daar. Nee, wonen als recht, als een basisbeginsel, dat is mijn toekomst. En dat we dat eerlijk kunnen betalen, dat kan door de belasting te verhogen, op hoge winsten, de vastgoedspeculanten, de grondspeculanten. Ook in Utrecht wordt alweer gechanteerd, is onnodig. En dan rond ik af. En Jesse, dan geef ik jou het laatste woord. Maar ik wilde nog wel even zeggen, dank jullie wel voor jullie leuke vragen. Inspirerende vragen, soms chagrijnige, moeilijke vragen. Maar die horen daarbij. Want alleen als je gelooft dat het anders kan. Alleen als je gelooft dat het anders moet. Alleen als je denkt dat links echt het verschil kan maken en de grootste kan worden. Kun je dit soort gesprekken met elkaar voeren. Maar ik sluit wel af met jullie te vragen. Houd niet alleen maar deze zaal. Discussieer dit ook thuis. Discussieer dit met je buurvrouw, je buurman, de collega van de volleybalclub die misschien niet gaat stemmen hoe belangrijk deze verkiezingen zijn, omdat ze niet alleen over de Provinciale Staten gaan, maar ook over de Eerste Kamer en uiteindelijk die Tweede Kamer. Want wij gaan winnen! APPLAUS Ik wil alleen maar zeggen, dank jullie wel dat jullie hier vandaag allemaal zijn. Dit is hoe een beweging bouwen eruit ziet. Met elkaar. En het is zo ongelooflijk belangrijk. Woensdag zijn de verkiezingen en die doen het toe. Woensdag hebben we de kans om in Nederland voor het eerst in 20 jaar weer te zorgen dat in het parlement er een linkse fractie de grootste wordt. En daarmee kunnen we het verschil maken. En daarom roep ik ook jullie op. Ga langs de deuren. Laat je online horen. Bel nog eventjes je oom of je tante of een, ik weet niet zeker wat ze gaan stemmen. Bel ze op. Omdat het toe doet en we moeten er met elkaar voor zorgen. Dat die progressieve stem op woensdag niet versplinterd, maar samenkomt in die sterke sociale en groene beweging van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En dat we de grootste worden in de Eerste Kamer en op zoveel mogelijk plekken in het land, zodat daar progressieve besturen zijn. Dank jullie wel en tot snel. Jesse, heel erg bedankt. Succes natuurlijk vanavond. Uh, als jullie net zo scherp zijn als nu. Ik heb er alle vertrouwen in. Laat die rechtse wolk verdampen. Uh, nog even een daverend applaus voor Jesse en Atje. Ja, en ik word uh, van zo'n middag... Gewoon hartstikke enthousiast en optimistisch. En ik hoop jullie ook, en ik sluit me helemaal aan bij wat Jesse net zei. Gebruik de komende dagen nog om je steentje bij te dragen. Uh, je kan je opgeven nog bij de tafel. Ga naar de website. De komende dagen zijn er nog genoeg activiteiten die we organiseren. Maar laten we echt nog alles op alles zetten om deze provincie, om dit land, rood groen te kleuren. APPLAUS Wat ik nog vergeten te zeggen, er liggen ook nog posters uh, op de tafel. Neem die ook vooral mee. Ik heb helaas thuis ook een D66-poster op mijn raam. Uh, dus ik heb nog even een GroenLinks-poster gepakt om erbij te plakken. Dus uh, doe dat vooral. Um, ja, en dan zijn jullie natuurlijk van harte uitgenodigd op de borrel. Uh, er zijn uh, lekkere vegan hapjes. En uh, weet je wat? We gaan gewoon alvast uh, proosten met elkaar op die rood-groene overwinning van uh, aanstaande woensdag. Heel erg bedankt dat jullie er waren.